Hey, hallo, ik ben Lien. In het jaar 2021 start ik met de opleiding Digital Coordinator. Coordinator, coordinator. Say what? Ik wil graag vormgeven aan digitale communicatie en me verder verdiepen in de wereld van marketing. Dit is mijn lieve vriend Kenneth en we zijn intussen vier jaar samen. Maar hij zaagt enorm dat ik veel te veel schermtijd in beslag neem. het is al kort voor tovers, Dus ik dacht, why not, waarom maak ik er niet gewoon mijn beroep van? Sinds ik al kon stappen, was ik een enorme creatieve bij. Ik begon al heel vroeg te tekenen en te schilderen. Maar ik ontdekte een passie voor vuur en verdiepte me in de wereld van pyrografie. Lepels, spatels, tafels, alle meubels waren mijn nieuwe slachtoffers. Zelfs mijn broer en gitaar was de dupe. En als je denkt, man, dat mens kan veel zeveren, dan ben je ongetwijfeld niet ver van de waarheid. Mijn roots liggen namelijk in Zeverhem. Ja, je hoort het goed. Zevergem. Dat dorp bestaat dus echt, hè? Nu ja, we moeten allemaal roeien met de riemen die we hebben. Ja, wat? Wil je nog een weetje? Maar beloof je het aan iemand door te vertellen? Oké, okay, ik ben een beetje van een nerd. Ja, oké, okay, misschien een beetje veel. Ja, ja, ik geef toe. Ik ben echt een grote nerd. Maar bon, ik denk dat je genoeg weet. Het is al laat en zo, ik moet nog opruimen. Dus ja, tot ziens, hè. Salut!